Een accent, wat is dat eigenlijk? Je hebt een accent in een tweede taal als je praat met de klanken, klemtoon en intonatie van je moedertaal. Je moedertaal spreek je al je hele leven. Zelfs voordat je geboren werd, herkende je de klemtoon en intonatie van je moeder. Die hoorde je dwars door haar buik heen. Na je geboorte hoorde je ook andere mensen praten en je begon zelf geluiden te maken. Eerst maakte je alle geluiden die op de wereld bestaan. Door de reacties van anderen leerde je welke geluiden bij jouw taal hoorden. De andere geluiden mocht je toen vergeten. Hoewel, sommige geluiden gebruik je nog steeds, maar niet tijdens een normaal gesprek. Als je een nieuwe taal leert, gebruik je in eerste instantie de klanken, klemtoon en intonatie die je uit je eigen taal kent. Je praat nu dus Nederlands op de manier van je moedertaal. Dat noemen we een accent. Soms kunnen andere mensen jou daardoor niet goed verstaan. Je kunt je accent verminderen door de klanken, klemtoon en intonatie van het Nederlands te leren. Als je volwassen bent gaat dit niet meer zo automatisch als toen je een baby was. Je moedertaal was er het eerst, dus die wil natuurlijk wel de aandacht krijgen die het verdient. Toch kun je met duidelijke uitleg en oefeningen altijd verstaanbaarder leren spreken. Wil je meer weten over uitspraaktraining? Ga naar nt2spraak.nl voor meer informatie.